Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Nog steeds niet verhuisd, maar wel een update. Ik heb wat. Oh, voorzichtig. Oude spullen weten te vinden. Op Marktplaats. Voor mijn schaduwstation. Dit zijn oude uh, Engelse wissels. En uh, twee werken er we goed. Dat zullen dan deze twee zijn. En één haperde af en toe. En dat zal dan deze zijn. Hij deed het... Hij doet het soms beter dan anders. Laat ik het daarop houden. Um, daar ging het mij om. Maar wat ik erbij kreeg, was... een bak zooi. En omdat dit dus een schaduwstation uh, uh, gaat worden... Ja, het maakt mij niet zo uit hoe het eruit ziet... Alleen uh, die bakzooi, die doet niet zo heel veel meer. In deze wissels zit, uh, zit twee staaldraden. Ik denk dat die een beetje verweerd zijn. Deze twee, al op het moment dat de wissel omgezet wordt, zo. Zouden deze dat ding moeten verplaatsen. Um, maar in de loop der jaren is dit plastic dusdanig verwit geraakt dat dit veel te stroef gaat voor deze paar draden. Um, eigenlijk, een van de opties om het op te lossen is sterkere draden. Die heb ik niet. Op dit moment. Um, ik heb er nog niet over nagedacht wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken. Het zou natuurlijk iets moeten zijn wat niet... Uh, snel verbuigt en uh, lang in dezelfde vorm blijft, ja. Misschien, misschien dit, maar ja, dit, dit verbuigt redelijk snel en is te dik eigenlijk, dus. Uh, dat was niet de oplossing waar ik naartoe ging. Toen ik hier ging repareren. Dan ga ik even proberen hier de kabels weer terug te krijgen, zodat die weer dicht kan. Zo, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op het schroef erop nee, um, wat ik hiermee ga doen, zo is ongeveer goed. Is ja, ze wordt nog niet mooier op. Je moet het niet doen, op het mooie deel van je baan maar voor een schaduwstation. Ik ga daar wat plastic wegknippen zo. Iets wat ik hier al heb gedaan. Deze zaten allebei net zo vast. deden allebei net zo weinig. En ik heb hier deze hele pin vrijgemaakt. Uh, behalve hier in de hoek. En ik heb hier nog uh, een uh, uh, biels weggehaald. De, deze zat te drukken tegen de spoorstaaf, Anders zat hij niet meer bewoog. En hij doet het bijna. Ik denk dat het laatste stukje... Ja, het zal even zoeken zijn. Ergens. Een van deze uh, van deze bielsen hier, en waarschijnlijk op het einde, zorgt er nu nog voor dat hij niet helemaal sluit. Oh. En zoals ik zei, deze hoeven er niet goed uit te zien. Ze dus komen er te liggen. Ik stel het ervoor dat ze een beetje vast liggen. En dat is het. Dus ik haal er, zo, daar gaat een heel stuk. Ik haal er gewoon stukken uit. Hoe zonder dat dat ook mag zijn met deze oudjes. Maar kapot zijn ze. En als ik ze weer aan de gang kan krijgen. Is het alleen helemaal mooi meegenomen. In eerste instantie dacht ik iets te gaan doen met de olie. Maar dat uh, lijkt mij geen goed idee. Dan worden dingen alleen maar vieser van. Dit laatste beetje, ja, ik voel hem ook stroef gaan. Komt door. Ja, welke zou het zijn? Het is net niet genoeg voor een betrouwbare, een betrouwbare werking. Dat heb ik heb ook wel het idee. Dat hier wel meer verbogen is. Tja. Dus heeft iemand misschien een suggestie voor sterke, dunne staaldraden? Want dat zou de oplossing zijn voor dit. Dat laatste stukje... Dat redt hij dan makkelijk met een sterke draad. Ik hoorde ook van veel mensen... Dat ik wat rond het vraag was dat ze deze seinen eraf haalden. Die zijn zo dus ontzettend lelijk. Snap ik. Maar zoals gezegd, ik ga ze gebruiken in een schaduwstation. Ja. Nee, ik heb dus nog een, een alternatief nodig voor deze draden. Kom. En dus uh, uh, ik ga hier nog verder kijken of ik stukjes plastic weg kan halen. Zodat ik een uh, werkende wissel ga krijgen. Het is bonusmateriaal. Het is extra. Ik ga zo weer terug aan de gang in mijn huis. Het einde nadert, het is bijna klaar. Ik hoop dat eh, deze video uitkomt een week later te, echt te gaan verhuizen. En daarna langzaam opnames te gaan maken. In mijn oh, nieuwe treinzolder. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En uh, tot een volgende keer. Oh ja, like en subscribe en... Laat berichten achter, zeker als je een idee hebt over een vervanging van de draden die er nu in zitten, die stalen pinnen, voor sterkere varianten. Zodat ik, ehm, zodat ik deze nog wat beter kan laten werken. En tot de volgende keer.